Vaccinaties, het is heel voor de hand liggend dat er waarschijnlijk vragen bedacht worden voor het eindexamen die iets te maken hebben met COVID-19, met bacteriële infecties, met virale infecties. Dus zorg dat je goed leert over antistoffen, antigenen en hoe verschillende ziekteverwekkers uit ons lichaam weggehaald kunnen worden en hoe we kunnen voorkomen dat we van bepaalde ziekteverwekkers ziek worden. Denk hierbij ook aan passieve en actieve immunisatie. Fotosynthese en verbranding. Zorg ervoor dat je goed het verband snapt tussen fotosynthese aan de ene kant en verbranding aan de andere kant. Welke stoffen zijn er voor beide processen nodig? Welke stoffen komen er vrij? En zorg er ook voor dat je dit in relatie kan brengen tot onder andere de koolstofkringloop. Osmose en diffusie. Dit zijn twee waanzinnig belangrijke processen in de biologie. Dus zorg dat je deze heel goed snapt. Zorg dat je weet wat de overeenkomsten zijn tussen osmose en diffusie... ...en wat de verschillen zijn tussen osmose en diffusie. En zorg ook dat je dit kunt toepassen op biologische concepten. De bloedsomloop. Er komen vaak vragen terug in het examen die iets te maken hebben met de bloedsomloop. Dus zorg er goed voor dat je weet wat de stroomrichting is van het bloed... ...uit welke onderdelen het hart bestaat, hoe je kunt zien welke kant bloed opstroomt en als je hiermee wil oefenen zorg er dan voor dat je twee willekeurige punten in je lichaam neemt en vertel dan als ware je wel een rode bloedcel bent welke route je aflegt om van A naar B te komen. Genetica en kruisingen. Zorg ervoor dat je goed snapt hoe de genetica werkt en dat je ook geoefend hebt met het maken van kruisingen. Er komen toch regelmatig vragen voorbij waarbij je informatie uit de tekst moet halen, goed moet kunt ontwarren wat dominant is, wat recessief is. Je moet weten wat homozygoot is, je moet weten wat het heterozygoot is. En je moet er dus ook mee aan de slag kunnen om er een kruising mee te maken, vaak om een vraag te beantwoorden. Ademhaling. Zorg ervoor dat je goed weet hoe het ademhalingsstelsel bij de mens werkt. Zorg er ook voor dat je weet op welke andere manieren dieren kunnen ademhalen. En dat moet je dus in relatie kunnen brengen tot verschillende type dieren. Bijvoorbeeld amfibieën ademen op een andere manier als ze jong zijn dan als ze volwassen zijn. Ze ademen weer anders dan reptielen. Zorg dat je die verschillen goed weet. Zenuwen en impulsen. Zorg ervoor dat jij weet hoe prikkels worden omgezet naar impulsen hoe impulsen door het lichaam heen vervoerd worden en wat het effect is van bepaalde impulsen in het lichaam. Denk daarbij ook aan bewuste reacties en onbewuste reacties, oftewel reflexen. Zorg ervoor bij het maken van biologievragen, zeker als het complexe vragen zijn, dat je goed de vraag stelt wat willen ze van mij weten. Laat je ook niet van de wijs brengen door complexe teksten die boven een vraag staan. Soms stoppen ze er expres moeilijke begrippen in, die je misschien zelfs wel nog nooit gezien hebt, maar die heb je vaak helemaal niet nodig voor het beantwoorden van de vraag. Dus laat je daar alsjeblieft niet door van de wijs brengen en stel je gewoon de vraag. Wat willen ze van mij weten? En beantwoord dat. Verbindingen aanbrengen. Je zult zien dat er vragen in de toets komen die heel veel tekst bevatten. Zorg ervoor dat je de tekst leest en de belangrijke zaken aanstreept en ook de verbanden duidelijk weergeeft. Bijvoorbeeld dier A streep je aan wordt gegeten door dier B en streep dat aan en verbind die woorden even met elkaar. Zo maak je voor jezelf de tekst overzichtelijker en zorg je ervoor dat je de vraag makkelijker kunt beantwoorden. Want vaak wordt er gevraagd naar bepaalde verbindingen in een tekst. En daar moet je dan iets over beantwoorden. Neem je woordenboek mee voor je biologie-examen. Het klinkt misschien een beetje gek, maar je kunt er heel veel aan hebben. Er staan uiteraard heel veel woorden in, dus ook heel veel begrippen die je moet leren voor biologie. Dus als je even iets niet weet kan het maar net zijn dat je dat ene woord kan terugvinden waardoor je weer herinnert waar het over ging. Dus neem me mee, heel veel succes met je eindexamen en hopelijk krijg je een mooi cijfer.